Het klimaat is ook een beetje fucked up gekomen. En ja, achter al, ja, achter al die jaren te veel verslijt. en ja merkt daar wel veel van. Uh, het milieu. Ik vind dat het echt verpest is. Eigenlijk. Ik heb daar een heel pessimistisch zicht op. Ik heb veel mensen die dat soort dingen hebben: van, ah, ik wil mijn voet terug kleiner maken. En, maar ik denk persoonlijk eigenlijk dat het al veel te laat is. Dat alles wat we nu zouden proberen, dat helpt misschien voor een paar jaar. Maar ik denk dat we het echt al, om het grof te zeggen, verklot hebben. Dat is misschien erg, maar ik kunt daar... <lacht> daar niet zoveel over. Ik weet wel dat er een gat in de ozon. <lacht> dat er een gat in de ozon. Wat noemt dat ozonlaag, toch? Dat er een gat in zit en dat, ja, dat is niet goed. Uh, ik hoor er wel zo dingen van, hè, van plastic in het water en, en, en, en zo. Opwarming van de aarde en toestanden. Dat we die dat rap uh, ons wereldje naar, uh, zeg ik, naar de zak gaan brengen. <laughs> dat de rap naar beneden gaat gaan. Dus dat is niet goed, denk ik. <lacht> nee, dus ja, de wereld gaat naar de we moeten We moeten... We moeten... Actie. Actie nemen, maar goh, het begin bij jezelf. Hè. Ja, en ik ga niet liegen Probeer te recycleren en zo. Maar soms ja, dat is makkelijk iets op de grond gooien. Het is fucked op dat je dat zeg. Maar dat is echt de waarheid. Dat gaat echt heel snel. Je doet het open, de fles is leeg. Maar dat is niet de bedoeling, snap je? Het is zo allemaal, het zijn zo allemaal grote problemen in de wereld. Het is allemaal like zo te groot om zo als één persoon op te lossen. En het wordt zo allemaal op ons gelegd zo. Als iedereen dat denkt van maar eh, wel, ja. wat ik doe, dan gaat er niks gebeuren. Dat vind ik ook. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen van zijn verantwoordelijkheid neemt. Mm -hmm. Snap je? Soms heb dan zo het grote, dan zo het grote milieuprobleem en dan is het zo ja, wat moet ik daar nu aan doen? Terwijl dat, je kunt wel veel doen, dingen doen, maar het gevoel dat je iets verandert, is er gewoon zo niet echt. Snap je? Het is niet omdat ik nu Vegetarisch eet. En, en allemaal korte koude douches neem, dat ik zie dat het milieu verandert. En dat is gewoon zo frustrerend. Als we, als we een beter milieu willen, dan gaan we echt allemaal ons steentje moeten bijdragen. En dan gaat iedereen eens moeten nadenken over wat ze kunnen doen of iets minder luxe daar. Uh, gewoon om, om ons steentje bij te dragen. Ja. I am Mijn vriend vindt dat heel grappig als iemand vegetariër wordt. Want dan denkt hij van ja, dat is één persoon en die denkt dat hij de hele wereld kan veranderen. Maar ik denk dat dat net het probleem is dat iedereen op dit moment zo denkt. Iedereen is zo van ja, wat gaat dat veranderen als ik alleen vegetariër word? Of wat gaat dat veranderen als ik alleen uh, stop met dingen te kopen bij de Primark? Ja, ik denk dat mensen dat te weinig beseffen. Hoeveel dat je zelf kunt. En hoe gelukkig, voor mij, dat maakt mij echt gelukkig. Zijn we wist wel nu ook als ik zo tweedehands kledij en zo koop, dat voelt voor mij ook alsof ik iets beter doe. Als ik appels wil kopen, ja, er zijn vijf keuzes in plastic en één keuze zonder plastic en misschien is die zelfs iets duurder of zo wat belachelijk is. dus belachelijk als er lokale voeding uh, die, die, die van vlakbij komt, dat die veel duurder is. Tja, een, een banaan die helemaal via Afrika op een boot helemaal naar hier moet komen, dat is belachelijk dat dat, dat, dat dan duurder is. Ik vind dat het goed dat je lokaal koopt. En zo, ja. Waarom zou je in de supermarkt, als je voor het schap staat en je hebt Belgische boontjes en je hebt boontjes uit, uit, uit Zuid-Amerika, of wat is dat daar? Nee. Kenia, ja, waarom zou je die dan kopen? Het kost ook geld en we hebben niet veel geld. Ja, het is dat vooral. Het is, dat is het grote probleem eraan. Ik denk juist. Um, Bio bijvoorbeeld. Bioproducten zouden eigenlijk goedkoper moeten zijn dan merk, alleen dan andere producten. En het is eigenlijk juist omgekeerd. omgekeerde. Dus dat ga je juist weer aanzetten om geen bioproducten te kopen, alleen als je echt... Als je daar het geld voor hebt. En de mensen ook, als je bijvoorbeeld naar de winkel gaat, want groenten en fruit, dat ze dat duur. Voor een gsm en zo, dat ze duizend euro een dat vinden ze dan normaal. Ja, maar een euro voor een kool of zo, dat vinden ze dan te veel. Spreken. Ik, vind het al, ja. ik probeer van te eten en volontair. Ik probeer ook zo, veel, zo weinig mogelijk afval te creëren. De plastic zakjes om je groenten en fruit in te doen, dat ze die wegdoen. Of dat er meer. Ja, je ziet wel dat er van. De mensen uit zelf verandering komt, maar als er nu geen plastic zakjes meer zijn, zouden zijn in de winkel, hey, zo'n ding, dat maakt echt verandering, want dan gaat je ze ook niet meer pakken. De jeugd zelf is heel, wereldwijd denk ik, de jeugd zelf wel heel hard aan het veranderen op een positieve manier. Ja. Ik denk dat ook omdat wij groot geworden zijn met het feit van het milieu is een probleem en dit en dat. Ik denk dat wij wel ergens die stress en die geneigd zijn om er een verandering aan te brengen. En ook het hoort echt wel zo allemaal. Allee, dat heb ik soms wel dat ze wat op ons wordt gelegd. Dat ze allemaal is. Jullie zijn een nieuwe generatie en jullie moeten allemaal oplossen. Hoe ja, meer reimte voor jongen, hoe beter natuurlijk. En positief ook. De grote jongen van straat heeft zo'n beetje beuleding, maar alles positief draaien, een Nog vibe even aan Moest iedereen eigenlijk zo door elkaar wonen en samen roken, dan zouden we zou wel veel verder staan. Op ik denk dat elke jongere zich daar denkbaar voor zou zijn. Je ziet ook mensen die de leeftijd binnenkrijgen van 20, 21, 22 jaar, die zijn hier weg. Waarom? Dat het hier gewoon saai is. In Brussel is ik droog. Nu is Brussel echt. Er zijn zoveel. Ja, zalen en sluiten. De lijn is super duur ook. Ja, de lijn sowieso, maar ik wil zeggen: MUVB. Ja, natuurlijk. 3 euro, euro voor een ticket. Voor één halte moet je 3 euro betalen. Ja, voilà. En dat, is, dat blijft ook maar stijgen nog altijd. Ook vind ik jammer dat je zo um, een jaar moet gewerkt hebben. voor eigenlijk ook een soort inkomsten te krijgen. Um, want ja. Ik ben nog uh, ja, redelijk jong toen ik een kindje kreeg en ik kon geen jaar gewerkt hebben. Ik probeer het wel te werken, maar als ik geen opvang vind, kan ik niet werken. Dus ja. Wij gaan dingen eigenlijk kunnen veranderen. Het is niet de oude generatie die vastzit in hun eigen ja, wereldje, die veel gaat kunnen veranderen. Nu. Enkel door mensen aan het woord te laten en te luisteren, dat we kunnen begrijpen, of enigszins kunnen proberen te begrijpen, hoe anderen in elkaar zitten en hoe zij zich door deze wereld of dit land bewegen. Een grote woonkamer, waar dan een politici zit, waar een minister zit, en eigenlijk bijna elke dag komen de mensen en gaan naar buiten komen, en zonder afspraken. Zo. Ze komen en ze gaan naar buiten om gewoon oftewel hallo te zeggen of hoe gaat het, oftewel hun probleem naar voren brengen. En dan is het aan taak aan die politici, aan die minister, aan die burgemeester om het door te geven. En zo creëer je echt bruggen.